Locker. Shout out naar Paul Walker. Hallo ja, mensen van J-Movies, ik ben Jason. En ik ben hier samen met drie andere gozeren. Ja, dit zijn eee. Sam en Miguel van TND. Halleluja, halleluja, hallo. Het staat nu in je beeld, zeker abonneren. En uh, dit is Stijn, en die hoort ook bij J-Movies. Dames en zet in de. Um... Je moet hier beneden zeggen of Jezus haar wordt overloofd. 200 abonnees zijn hun haar overloofd. 5 mensen die zeggen okay. <laughs> <laughs> <dan> ja. Oké, <laughs> hij zegt oké. hij zegt oké. In ieder geval, wij zitten nu in de okay, studio. Shit gebeuren, niet. Uh, paard! Dit is het oude behandeling. een mooie paard! Het is wel een zwarte man. En wit. en bruin. Bruin met blond. Goed, ja, wij waren namelijk een top 10 doen. Er zijn een zwarte paarden hier. Ja, wat is dit. Ik zie hier donkerbruine, lichtbruine, en Chinese, licht, bruine een blanke, Chinese, donker, bruine een zwarte paard. Nee, zwarte Nee. Kijk, ik leg het maar voor je uit. Noord-Afrika, okay, India, Nederland, China, Indonesië, nog een keer Nederland. Rusland is al die. Waarom dus tot 10 films die wij echt voor vet vinden. we beginnen met 10 en 9, die vindt uh, sam het uh, vet. Oké, Lose 5W. Waar gaat hij van over dan? Over een Riecon 10, dat wordt gewoon. Wat is Riecon? Jamoni die mij gepakt heeft. Ja, oftewel 4-4 levo of zo van eh, hoe is het? Houten. Van Amerika, Amerika kut! Ja maar, dat was een speciale naam. was en nee, een speciale groep. Ja, Navy ik. Neem ik. Zouden we Neem zo, <coughs> Zou we gestuurd naar Afghanistan? Iran. Ja. ja, Afghanistan, <coughs> ja, zou, veel. Ja, afghanistan zou Ik heb He maar een keer de gezien. Ik vond het ook <coughs> wat ze zeggen. Nou, uh, nou, is Zekeiën. Zij wat is andere film? Fast and Furious. Wat is de verrassing? Fast and Furious 7. Of Fast and Furious. Ja, alle derde. Algemeen zijn ze vet, we zijn er niks over te Wacht. Dus het de dat wel, dus niet weet ook. Shout-out naar Paul Walker. <laughs> Shout-out naar Paul Walker. <laughs> Walker. De is dood. <laughs> Kijk wel. De beste beschrijving is... Auto's, wapens, <laughs> explosies en... Paul Walker. <laughs> de, <laughs> hij ging te fast en te furious. Hij is wel een auto <laughs> Hij fast en furious. Is wel zo. Ik niet <lacht> <lacht> ja, ja, ja. So, Even het is wel zo, was niet zo mooi? Sterk, mag Het is wel zo, hij was in een 30 km per uur stond, en hij ging onder. Ik zal niet tegen een paal Oké, dames gaan verder. we gaan verder. Oké, 8, de Jason Boy. Dat is een, uh, wie vind je kent, James Bond? Ik niet. James oh, Bond! James Bond! <laughs> mijn man is Bond! <laughs> ja, nee, is James Oké, Jason Bond gaat over iemand die zich wow, is en hij wil weten wie het is. En hij is echt de beste van de wereld. Al oh, met als vijver, dan zit ze in wit gekleed en mijn gast ze zichzelf vecht. Spoilers! Zeven! Zeven! How <tap> long is dat? Uh, <Avengers. tap> wie heeft niet gezien? <tap> ja, ja, die samen met mij Geen is Ik ben een beetje tegen me. Nee? <tap> Schein gehad, die komt dat je doorheen schijt. Nee, zo heb ik ook eentje voor mijn computer. kan ik er echt doorheen scheiden. Nu zijn we een zetera. Dit is een serieuze video die ik ooit heb gemaakt. Is heb 6 en 5. De meneer, die zet ik vanaf mij. Ja, ja. Piesp. Ben, ja, oh ja, oh ja. <coughs> ja. ja. ja die heb het maar gekleed. Oké. Natuurlijk is nummer 5. 6. 6! Ik kan niet tellen. Ik doe maar. Ja, zo'n blendering voor jullie. Maar nummer 6 is natuurlijk My Little Pony. Friendship is magic. <laughs> Want uh, <laughs> <laughs> <laughs> My Little Pony gaat over vijf kleine ponies. Pinkie <laughs> Pie is mijn favoriet. <laughs> Pinkie Pie, is Shy, Applejack. Waarom <laughs> niet Rainbow Jazz. Rainbow Dash. Rainbow and, uh, <laughs> yes. Jazz. Rainbow Jazz. Uh, nummer 5 is de uh, film The Last Castle. En de Last Castle gaat over. Stem een Gaat over gevangene mensen. En die gevangene mensen zijn soldaten. En dan worden ze in gevangenis opgestopt. Ja, dat is in ja. En dan worden ze boos En dan maken ze opstand. Dus ik ben erin Oké, Stijn. Lopen 4 en 3. Stijn, Lopen Ha! Kun je lezen? Dora. Waar gaat Dora over? Over een aap. We nemen een keer. Dora gaat niet over een aap. Jij de het aap, dus je zit er aan. in. Wat? Wat? Je? Ja, jij zegt dat jij de aap was. <laughs> wat? <laughs> dat is allemaal goed. Wat? Hij gaat zeggen dat je eet voor een aap is. <laughs> <laughs> <laughs> Je bent zo racistisch. Je bent zo racistisch. Die aap <laughs> <laughs> is hij mij niet. is nog erg. <laughs> dat is een stomme <laughs> een Nou, hij is bij het beeld. Nee, de kamer is juist op <laughs> <tucing> <olhos> Het gaat Kijk Dora. Nee, nee, nee, je bent een dan Nee nee, grapje, je bent mislukking. Oh, moet er dichtbij gaan. Nee, een deel. Grapje. Het gaat lekker, met mooi. Ga dichterbij. Je bent te oud. Je bent te oud. En anders? Samen met iemand die haar aan uh, haar praat Oké, okay, dit zijn dus de uh, twee dingen die ik meteen leuk vind. Onze cameraman Ik mag gewoon uit je hoofd te zien Een hey, uh, nieuwe Kids Nitro En uh, 20 Drums tweet shit, 20 jumps to shit. nemen die 20 Drums Tweets Wat betekent dit? <laughs> Jouw ja, zijn we vieren 22 Dat, zijn... Dat is 4 <laughs> <laughs> 22 Ja, dat Ah. Mm. Uh. <laughs> oh. zo. <laughs> Oké okay, guys, hier gaan we bij laten. Dus vonden jullie deze keer zeker een blauw duimpje. Willen jullie nog meer van hun? moet je zeker doen? Dan... Oh. <laughs> Oké, okay, in ieder geval, ik zie jullie later. Doei!